Hey Roosje, hey Roosje, oh, hey Annabel, ga eens weg, ga eens weg, Annabel, Annabel wegwezen daar. Oh Joyce, oh Joyce, hey Black Annabel wegwezen, wegwezen Annabel. Hey Roosje, hey Roosje, oh Roosje, hey Annabel, ik waarschuw je niet toch een keer, ga weg, ga weg daar, wegwezen, wegwezen Annabel. Hey Black Jack, hey Black Jack. Goed zo Blackjack, ik heb een wortel voor je, kijk eens! Kijk eens! Dappere Blackjack, hey Annabel, je bent vervelend. Ja, ik mag je eigenlijk niks geven. Hey Roosje, hey Roosje. en Joyce eet hoi. Goed zo Joyce! Oh Joyce, oh Joyce! Goed zo Joyce! Dat smaakt goed Joyce! Hey, Blackjack, Hey, Annabel! Hey, Roosje! Annabel, je bent vervelend. Twee zetlanders.